Wetenschappers proberen al jaren iets te vinden dat ze niet kunnen zien. Donkere materie. Wat dat is en waarom we het niet kunnen zien, leg ik je uit in dit college. Wat is donkere materie? Dit is de Universiteit van Nederland. Het is kleiner dan één atoompje. Of het is zwaarder dan honderden zonnen. Het zit overal om ons heen. Of het is juist alleen op hele specifieke plekken in het universum te vinden. Het zou op dit moment zomaar met een enorme snelheid door de aarde heen kunnen vliegen. En zelfs door jouw lichaam. Maar je voelt niks en vooral je ziet het niet. Het is een raadsel dat wetenschappers al decennia lang achtervolgt. En ik heb het hier over donkere materie. In dit college vertel ik je wat donkere materie is en waarom we inderdaad geloven dat het bestaat. Oké, okay. donkere materie. Wat is hier precies aan de hand? Op basis van berekeningen wordt geschat dat alle materie die we zien en kennen in het zichtbare universum, al het zichtbare spul, dat dat maar een fractie is van wat er eigenlijk bestaat. De normale materie om ons heen kan niet meer zijn dan slechts 15% van alle materie in het universum. En de rest is donker. We kunnen het niet zien. Het geeft geen licht, het reflecteert niks. En dit is de donkere materie. Maar waarom zijn wetenschappers zo overtuigd van het bestaan van dit onzichtbare spul? Van sterren en planeten in de lucht tot alles wat leeft en niet leeft hier op aarde. Het is allemaal gemaakt van materie. Deze dingen kunnen we allemaal zien met ons blote oog. Soms geholpen door een telescoop of een ander hulpmiddel. Maar tientallen jaren geleden stonden wetenschappers voor een raadsel toen ze naar alle zichtbare materie keken. Er klopt iets niet in hoe deze materie beweegt. Er gebeuren allemaal gekke dingen in het heelal en er moet veel meer materie zijn om al deze gekkigheid te verklaren. Donkere materie lijkt in die zin een beetje op een spookverhaal. Uit het niet slaat een deur hard dicht, een lamp springt kapot en plots vliegt er een kopje door de kamer. Alsof je wordt getreiterd door iets onzichtbaars. De wetenschapper ziet dus niets, maar weet dat er iets in de buurt is. En probeert erachter te komen wat deze gebeurtenissen veroorzaakt. Maar voordat we dieper in de spooksignalen duiken van de donkere materie, moeten we eerst even kijken naar ons heelal. Waar in het universum zijn we nou eigenlijk precies? Wij zitten op aarde, zo'n ongeveer 150 miljoen kilometer van de zon vandaan in ons zonnestelsel. En de zon die bevindt zich dan weer 100.000 biljoen kilometer van het centrum van het Melkwegstelsel. En hier is de zon een van de miljarden verschillende sterren. 100 jaar geleden dachten we nog dat we helemaal alleen waren in het universum. En dat ons Melkwegstelsel het enige sterrenstelsel was dat bestond. Mede dankzij het werk van Edwin Hubble in de jaren 30 van de vorige eeuw, kwam men erachter dat het hele universum vol zit met sterrenstelsels, zoals de Melkweg. Stelsels van miljoenen tot miljarden sterren bij elkaar. En hier komen we dan ook terug bij de donkere materie. Fritz Zwicky, een Zwitserse astronoom en collega van Hubble, boog zich over hoe deze sterrenstelsels samenklonterden en zich bewogen in clusters. Hier op deze afbeelding zie je het al. De lichtpuntjes die je hier ziet, zijn allemaal enorme sterrenstelsels, met daarin hun eigen sterren en planeten. En zoals je ziet, clusteren deze sterrenstelsels bij elkaar. Geen zorg als je dit een beetje ingewikkeld vindt, want we gaan naar het lab en dan kan ik daar uitleggen wat Zwicky nou precies ontdekte. Oké, okay, clusters van sterrenstelsels. Hoe zit dat? Sterren, maar ook planeten houden net als ons van een beetje Gezelligheid. En dat komt door de zwaartekracht. En bij zwaartekracht denk je misschien aan een appel die naar de aarde valt. Maar zwaartekracht werkt ook nog anders. Objecten trekken elkaar aan door de zwaartekracht. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor deze twee planeten. De zwaartekracht zorgt ervoor dat planeten bij elkaar blijven en om elkaar heen gaan draaien. En zelfs sterrenstelsels zoeken elkaar op hun beurt weer op. En vormen groepen en clusters die door de onderlinge zwaartekracht bij elkaar gehouden worden. Toen Zwicky de snelheden van meerdere van deze sterrenstelsels in zo'n cluster in kaart wilde brengen, stuitte hij op iets geks. Wat Zwicky zag is dat die sterrenstelsels zo snel bewogen dat je zou verwachten dat ze uit de bocht zouden vliegen. Maar gek genoeg gebeurde dat niet. En je kunt het een beetje vergelijken met dit bingo spel. Elk wit balletje wat je hier ziet, is een sterrenstelsel. En ze worden bij elkaar gehouden in een cluster. En wat Zwicky deed, is hij ging kijken naar de snelheden van die sterrenstelsels. Wat hij dus zag, is dat die sterrenstelsels heel snel bewogen. Zo snel dat je eigenlijk zou verwachten dat alle sterrenstelsels uit de cluster zouden vliegen. De materie die je kon zien in de clusters, de aanwezige zwaartekracht, was bij lange na niet genoeg om alle sterrenstelsels bij elkaar te houden. Dus je zou verwachten dat ze allemaal wegvlogen, maar dat gebeurde niet. Het leek net alsof er iets extra was, een extra zwaartekracht, een onzichtbare kracht die al die sterrenstelsels bij elkaar houdt. Net als de kooi hier in deze bingo. Wat is hier aan de hand? Begrijpen we sterrenstelsels eigenlijk wel goed, dacht Zwicky. Of is er misschien extra onzichtbaar spul dat zorgt voor extra zwaartekracht... die al die sterrenstelsels bij elkaar houdt? Hoe belangrijk het probleem met clusters van sterrenstelsels was... werd pas decennia later duidelijk. In de jaren 60, tijdens de Space Race. De Space Race was een heftige competitie tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten om wie het eerst de ruimte zou veroveren. Maar hierdoor werd ook ontzettend veel geld gestoken in de ruimtevaart. En we kregen steeds betere en betere technieken. Nieuwe telescopen werden gebouwd en raketten werden gebruikt om hoog boven de aarde te komen om de ruimte te bestuderen. En ook Nederland deed mee met deze race, zoals telescopen die werden gebouwd in Drenthe. En met deze nieuwe technieken werden heel veel nieuwe clusters gespot waarin het probleem van Zwicky zich ook weer voordeed. Door alle nieuwe data die deze technieken opleverden, toende er in de jaren zestig ook een ander probleem op in de studie van het universum. Ook de afzonderlijke sterren in de sterrenstelsels bleken eigenaardig te bewegen. Hoe zat het? Nou, een sterrenstelsel draait rond, eigenlijk zoals een draaikolk of water in een leeglopend bad. Sterren draaien om het centrum van een sterrenstelsel. Net als planeten ook om onze zon draaien. En bij ons zonnestelsel weten we heel goed hoe dat gaat. In het midden zit de meeste massa, daar is de zon. En daar is ook de zwaartekracht het grootst. Dus daar draaien de dingen het snelste rond. Maar hoe verder je van het midden afkomt, hoe langzamer de dingen draaien. De aarde gaat bijvoorbeeld met een veel hogere snelheid rondom de zon dan Jupiter, die veel verder weg staat. En toen astronomen de draaiing van verschillende sterrenstelsels gingen onderzoeken, zagen ze dat dit heel anders ging dan bij de draaiende planeten rondom de zon. Ze observeerden namelijk dat alle sterren in het sterrenstelsel met ongeveer dezelfde snelheid aan het rondrezen waren. Onafhankelijk van hoe ver de sterren zich van het centrum van het stelsel bevonden. Met andere woorden, sterren heel ver van het centrum raasden onverklaarbaar snel door het sterrenstelsel. Hoe kwam dat? Waar komt de extra zwaartekracht vandaan die deze enorme snelheid kan veroorzaken? Wat geeft de objecten aan de buitenkant van sterrenstelsels hun extra duwtje in de rug? Wetenschappers stonden dus voor twee raadsels. Ten eerste het probleem van Twikkie. Sterrenstelsels zaten gebonden in clusters die eigenlijk uit elkaar zouden moeten vliegen. En het tweede probleem is dat sterren aan de buitenkanten van sterrenstelsels veel te hard, onverklaarbaar hard, bleken te bewegen. En dit waren de spooksignalen. Dit waren de vliegende kopjes en de dichtslaande deuren voor de wetenschappers in de jaren zeventig. En het waren cosmologen. Wetenschappers die werken aan de theorie van het universum, die hier de echte speurneuzen waren. Ze concludeerden dat er veel meer massa moest zijn dan dat we zien. En deze massa zorgt dus voor al die extra zwaartekracht die die dingen kan verklaren. Hun conclusie, het merendeel van het universum bestaat uit iets dat we nog nooit hebben gezien. Donkere materie. Het is al een tijdje geleden sinds de jaren 70 en er zijn heel veel redenen bijgekomen om te geloven in donkere materie. Maar er is een belangrijk puntje nog onduidelijk. Want wat is deze donkere materie nu eigenlijk? Na meer dan 40 jaar zoeken weten we het antwoord op deze vraag nog steeds niet. De hypothese waar het meeste aandacht aan besteed wordt, is dat de donkere materie een nieuw soort elementair deeltje zou zijn een onzichtbaar deeltje, de zogenaamde Weakly Interacting Massive Particle, ofwel de WIMP. En de WIMP die reist overal door sterrenstelsels en zorgt voor de extra massa die al die gekke effecten veroorzaakt. Op hele zeldzame momenten zou dit donkere materie deeltje tegen andere materie aan kunnen botsen en dan kort toch even zichtbaar kunnen zijn. En er worden talloze experimenten gedaan om inderdaad dit donkere materie deeltje waar te nemen. Diep onder de grond en met satellieten in de ruimte. Maar tot op heden hebben we dit deeltje nog steeds niet gespot. En daarom vliest de WIMP best wel snel aan fans. Desondanks geven astronomen en natuurkundigen niet op. Er zijn namelijk heel veel andere kandidaten voor wat de donkere materie is. Denk aan andere soorten van de allerkleinste nog onbekende deeltjes. Tot aan zwarte gaten, honderden keren zo zwaar als de zon. Het onderzoek naar donkere materie is een soort van speelplaats van ideeën en creativiteit. Maar het is ook als het zoeken van een speld in een hooiberg, zonder dat we eigenlijk wel weten of het een speld is waar we naar op zoek zijn, of heel iets anders. En misschien is er wel helemaal geen speld. Sommige wetenschappers geloven dat het probleem van donkere materie juist niet zegt dat er meer materie moet zijn. Maar dat onze theorie van de zwaartekracht niet klopt. Dat we dus eigenlijk helemaal niet zo goed begrijpen waarom al die sterrenstelsels altijd zo gezellig bij elkaar hangen. Dat is ook nog een mogelijkheid. Wat ook het geval is... Wetenschappers zullen de zoektocht naar donkere materie nog lang niet opgeven. Ze kijken onder elke steen en gebruiken elk idee dat ze hebben. Want de ontdekking van donkere materie zal zeker de Nobelprijs waard zijn. Dankjewel voor het kijken.